Hallo, ik ben uh, Maaike Neuveel. Ik ben uh, actrice, ik zeg liever speler eigenlijk. Ik ben speler voor uh, theater, uh, film, televisie. Ik maak zelf ook uh, films. Uh, daarnaast schrijf ik. Ik schrijf soms poëzie, ik schrijf voor theater, ik schrijf uh, voor film. Um, voilà. En ik ben nog andere dingen, bijvoorbeeld moeder.